welkom bij iedereen kan haken we gaan van deze cake yarn en deze is van de action, hier gaan we een babydekentje van maken het is voor een jongen maar ja geel kan dus natuurlijk met oranje kan voor allebei het wordt een babydekentje en ik weet de afmetingen nog niet maar dat laat ik dadelijk zien en ik ga eerst even over de wol um, ik heb nagevraagd ja wat is dit nou voor wol want hier staat op 66% katoen stonewashed 34% acryl en ik zie hier op het label 100% ik weet niet of ik het goed kan zien 100% acryl en meer niet, dus ik, ik kon het niet zo goed um, begrijpen maar er zijn mensen die zeggen nou in die witte draad daar zit katoen in dus het wordt gewoon een, uh, ja, een lekker dekentje, er zit 235 meter op en uh, de bol is 150 gram um, ja, we gaan gewoon met deze wol beginnen het wordt een babydekentje. ik laat dadelijk zien welke haaknaald ik gebruik en welke steek en ik hoop dat jullie weer lekker mee haken want het lijkt me wel heel leuk met dit kleurverloop. Ja, ik zal de wikkel eraf halen. Hij voelt zo lekker aan. En ja, ik durf nooit uh, in het midden te beginnen. Dus ik begin gewoon aan dit draadje. En hier gaan we mee beginnen. Oh ja, hij staat er op de label? Even kijken. Haaknaald 6. Um, ik denk dat ik nog een haaknaald. 8 gaan gebruiken, maar dat zien we dadelijk. Ik zie je zo terug. We gaan beginnen met een opzetlus en ik heb haaknaald nummer 10 gebruikt. Dus haaknaald nummer 10. Je steekt je haaknaald door de opzetlus en je gaat. Uh, ik zal even zeggen welke steek dat we gaan maken. Het is de korrelsteek maar we gaan en hij is deelbaar door 4 uh, mijn deken wil ik ongeveer 70 centimeter uh, laten worden dus je hebt ook nog een centimeter nodig en de haaknaald dus haaknaald nummer 10 en je doet elke keer 4 uh, lussen opzetten 1 2 3 4 en zo ga je verder 1 2 3 4 1 2 3 4 en dan ga je verder totdat je 70 centimeter hebt en dan zie ik je op het eind weer terug ik ben verder gegaan met losse ketting opzetten tot 70 centimeter dus iedere keer 4 steken en tot je bij 70 centimeter bent en dan zet je er nog een losse bij dat is je begin lossen en dan ga je in deze tweede steek dus niet in deze maar in de tweede hier ga je een vaste zetten je haalt je draad op omslaan door twee en in alle steken ga je een vaste zetten dus in iedere steek het is wel lekkere soepele wol hoor dus ik denk dat het een mooi dekentje wordt, maar ja, we zullen zien, hè? We gaan eerst eventjes uh, beginnen met in elke steek een vaste te zetten. Dan kan je gewoon het bovenste lusje pakken, hè? Kijk, als je gewoon van je opzetlus het bovenste lusje pakt, dan heb je al een mooie onderrand dat je een beetje goed kan zien zo, kijk of ik in kan zoomen, zie je? Dus je steekt ook echt in in die bovenste lus, want je eerste toer, ja, dat is alleen maar vaste is een hele makkelijke steek hoor dus uh, het is de korrelsteek. hij wordt heel vaak gebruikt in dekentjes dus uh, ik dacht lekker met haaknaald nummer 10 een keer lekker een beetje grof grof brei werkje en een leuk dekentje maken nou ik haak door tot het eind en dan zie ik jullie weer terug We zijn nu op het einde van de eerste toer met vaste. En we haken even de toer nog af. Zie je, dit is de laatste steek, die mag je nooit vergeten. Want anders dan klopt ja, je haakwerkje niet. Dan nog één losse en dan keer je je werk. En dan ga je in de eerste twee steken, dus in deze en in deze, ga je weer een vaste zetten. En nu moet je wel die twee lusjes pakken. En dan ga je drie lossen doen: 1, 2, 3 lossen. En dan ga je weer twee vaste zetten in de volgende steek, dus je slaat geen steken over, je zet weer gewoon een vaste en nog een vaste in de volgende steek. Dan weer drie lossen: 2-3, en dan weer in de volgende steek twee vaste, tenminste hier een vaste. En de steek erop, weer een vaste. De volgende steek. Zie je? Dan krijg je eigenlijk van die lusjes dan weer 3 lossen: 1, 2, 3. Dan ga je in deze volgende steek weer een vaste zetten. En in de volgende nog een vaste. Dus 2 vaste, dan weer 3 lossen. mijn garen pakken en dan ga je weer twee vaste in de volgende steek zetten tenminste één steek en in de volgende daarop nog een vaste dan weer drie losse 1 2 3 en in de volgende weer een vaste en in de volgende weer een vaste en weer drie lossen. En dan ga je weer een vaste zetten in de volgende steek. En nog een vaste. En dan krijg je dit resultaat. En zo haak je de hele toer af. En op het einde zie ik je weer terug. En we zijn nu bijna op het einde. Van de Toer met sorry hoor, twee vaste en drie losse een, twee, drie en weer twee vaste. En weer drie losse en weer twee vaste En weer drie losse en weer twee vaste, en je eindigt ook altijd met deze toe met die boogjes met twee vaste. Je keert je werk met een losse, dus nog één losse en dan keer je je werk. En ik zie dat ik niet goed uitkom, dus ik keer mijn werk weer terug. Ik haal het even los. En ik zie dat ik. Ik moet eigenlijk eindigen met twee vaste. Maar ik zie dat ik hier nog één steek heb. Dus. Nu eindig je dus met drie vaste. Ja. Ik zal wel iets verkeerd hebben gedaan. Maar ik heb al nagekeken. Nou, ik eindig gewoon altijd met drie vaste. Dan één losse en Dat betekent als je je werk keert, zie je? Ja, ik zit even te zoeken of ik iets overgeslagen heb. ik Kan niks geks vinden, dus ik ga gewoon verder. En ik heb nu één los gedaan en dan ga ik in deze twee een vaste weer zetten. Ja, het klopt wel. jawel Het klopt wel. Dus insteken, doorhalen, omslaan en een vaste en in die volgende vaste steek je in haal je draad op omslaan en een vaste en dan ga je die boogjes een beetje aan de achterkant leggen of het juist aan de goede kant want je gaat verder alleen in de vaste steken daar steek je in je draad ophalen omslaan door 2 in de vaste ga je nu weer een vaste zetten of op de vaste ga je vaste zetten het bobbeltje leg je aan de voorkant van je werk, dus aan de achterkant. En je haakt gewoon weer op elke vaste een vaste. En het boogje duw je naar de achterkant. En op een vaste, de voorgaande vaste, zet je weer een vaste. En je duwt het boogje een beetje naar achteren en op de vaste zet je weer een vaste en dan moeten er, er twee zijn want je hebt net aan de voorgaande toer ook twee vaste gedaan en toen een boogje gemaakt maar dat boogje maak je nu niet de teruggaande toer doe je alleen maar op elke vaste een vaste zetten en het boogje duw je naar achteren en je pakt weer een steek op en op een vaste een vaste keer ik even werk zie je hoe leuk die bolletjes worden maar goed je gaat je hele toer zo afmaken en dan zie ik je op het eind weer terug we zijn nu op het einde van de toer met de vaste in de vaste 1 lossen en we keer weer het werk en zie je die, die boogjes die je net gemaakt hebt dat zijn de bolletjes ik zie alleen dat ik hier zie je, die komen zo die moet je echt eventjes naar voren duwen zo. worden het bolletjes nou we hebben net het werk gekeerd, nu gaan we weer inderdaad met de boogjes werken en nu gaan we weer een vaste in de eerste steek en een vaste in de tweede steek en dan gaan we weer 5 lossen doen of 3 lossen 1 2 3 lossen dan twee vaste, in de volgende steek een vaste en daarop nog een vaste zie je die boogjes die worden naar voren dadelijk geduwd dan weer drie losse en weer in de volgende vaste kan het misschien niet goed laten zien maar het is gewoon een vaste op de volgende vaste, en dan ga je weer 1, 2, 3 lossen doen, en dan ga je weer een vaste maken. En weer drie losse en weer twee vaste 1. 2, en op het einde dan zie ik je weer terug kijk we zijn nu op het einde ik probeer even de camera goed te laten zien waar we gebleven zijn we zijn nu op het einde van de tour met de boogjes en de twee vaste, dus echt drie losse, twee vaste, drie losse, twee vaste en op het einde zet je nog twee vaste 1 oh. en de laatste steek zo dan heb je toer af, zie je hoe leuk het is aan het worden is echt ik uh, vind het echt een leuke steek een omslaan en een keer lossen dus je dan het werk, je draait je werk als een blaadje om en dan ga je weer twee vaste maken in die vorige vaste en je duwt een beetje zo die, die lusjes van drie die duw je gewoon even terug en je gaat weer een vaste op een vaste zetten want je zit nu weer aan de verkeerde kant van je werk te werken en dit is de toer met alleen maar vaste, dus deze duw je terug je maakt op elke vaste een vaste, dus iedere keer twee vaste en je zoekt hem ook een beetje op, hè? je moet echt een beetje je werk duwen kijk je duwt een beetje die, die het lusje naar voren of naar achteren nu en je zet een vaste op de volgende vaste, je duwt naar achteren je trekt een beetje je steek open en je zet weer twee vaste en dan is dit de achterkant van je werk en dan is dit de voorkant van je werk, kijk eens hoe leuk, hoe leuk die bobbeltjes zijn, zie je? ik haak nog een stukje verder en nou het einde heb ik je al laten zien van deze toer um, dus als ik een eindje verder ben met deze deken dan um, ja, dan zie ik je weer terug zoals je ziet heb ik nu weer een, een stukje doorgehaakt Het is wel zo leuk met die bolletjes erop het is een heel leuk dekentje aan het worden en heel grappig ook Um, die kleurtjes, ja, dit is gewoon toeval dat dit zo uitkomt. Um, ik zal laten zien: mijn um, bol, bol is ongeveer zo, nu. zeg maar uh, op drie kwart geslonken en ik heb nu 70 centimeter, en ik ben ik heb 15 centimeter gehaakt. Maar ja, die kleurtjes. Het is echt geweldig. Ja, ik ben even weer aan het doorhaken, drie lossen dus. En twee vaste 1. 2. Weer drie lossen. En twee vaste. Drie lossen. En eerst een vaste en dan nog in de volgende steken vaste en als je inderdaad een beetje op gang bent dan haak je echt heel snel een eindje weg want ik heb over dit stukje van 15 centimeter heb ik ja een uurtje gedaan maar goed als je wel langzamer bent een avondje of zo dan kan je al een heel stukje komen en, maar ik denk wel dat ik nog twee bolletjes bij ga halen het exacte aantal van de bolletjes ja ik zal het gewoon hier onder de video zetten onder de video zal ik het aantal bolletjes zetten hoeveel ik gebruikt heb ja ik haak nu even gewoon snel door omdat ik nu aan het kletsen ben ga ik even door tot het eind en dan uh, ja dan zie ik je weer terug. Kijk, dit is het, ja, het patroon is gewoon heel leuk met die bolletjes en en komen die bolletjes nu niet helemaal naar voren, dan keer je je werk. Dit is dus de achterkant. Even laten zien de achterkant. En op de achterkant zitten natuurlijk ook een beetje die bolletjes, maar die moet je dus naar de goede kant duwen. Dus die duw je gewoon eventjes naar de goede kant zie je en dan krijg je echt dit leuke effect. Ik haak even door tot het einde en dan zie ik je weer terug. We zijn nu aangekomen bijna op het einde van de toer met de drie lossen, een vaste en nog een vaste en weer drie lossen. En dan gaan we nog de laatste twee vaste. Je eindigt de toer altijd met die twee vaste. Dan krijg je ook een uh, gelijke rand. Zo. Dit is het einde. Kijk en die bolletjes zitten zo leuk aan de voorkant. En het garen vind ik echt uh, lekker soepel vallen zo. Want uh, ja, met die bolletjes heb je natuurlijk toch een stevigere steek. Maar het valt goed. Ik doe nog. 1 lossen ja, en dan keer je je werk, en dan ga je weer de achterkant doen. Kijk, dit is de achterkant, ziet er zo uit. Zie je nog wel eens een bolletje? Dan duw je die gewoon lekker naar de voorkant. En de achterkant, de toer is weer hier: meteen insteken in de eerste steek, draad ophalen, omslaan door 2, en de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en dan heb je die lusjes hier maar die sla je over teruggaande toer is alleen maar de vaste insteken en de lusjes die duw je eigenlijk naar de andere kant naar de goede kant en je zet weer een vaste in elke vaste voorgaande vaste nou dit was uh, de korrelsteek ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken graag Duimpjes omhoog en abonneren. En ik zie je graag bij de volgende video weer terug.